Welkom bij de demo omgeving van OpenEdu BV. U kijkt hier naar een inlogscherm van het Lichtcollege. Het Lichtcollege is bedacht als een demonstratieomgeving vanuit OpenEdu BV. Het Lichtcollege is een demonstratieomgeving op basis van het learning management systeem Moodle, het LMS Moodle. Open edu host deze omgeving en heeft dit platform ontwikkeld. Allereerst starten we met een korte demonstratie van hoe Moodle eruit ziet. We beginnen bij het inlogscherm. U ziet hier het inlogscherm en kunt inloggen als, uh, via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dat is rechtstreeks. Of eventueel via externe systemen, zoals Odo, of Microsoft of eventueel andere systemen. Die gekoppeld kunnen worden aan de leeromgeving Moodle. Ik log nu rechtstreeks in, als administrator. En het mooie aan Moodle is dat what you see is what you get, zeggen wij altijd. Dat betekent dat iedereen hetzelfde ziet. Er zijn een aantal kleine verschillen. Zoals bijvoorbeeld als administrator heb ik hier het knopje sitebeheer. Die heeft een gebruiker, een docent of een student niet. Verder zal de leeromgeving er bijna hetzelfde uitzien als een student of een docent inlogt. Als je inlogt in de leeromgeving kom je automatisch op mijn dashboard terecht. Mijn dashboard is een pagina die zich aanpast aan de lerende. Wat zien we hier? Een cursusoverzicht. Hier zie ik de cursussen waar ik op ingeschreven ben. En dus ik kan hier rechtstreeks navigeren naar de juiste cursus. Ik zie hier een kalender. Die gekoppeld is aan verschillende systemen. Ik zie hier een tijdlijn. Met daarin zaken, activiteiten die ik moet afronden. Met datums erbij. Deze zijn ook zichtbaar in de kalender. Zo zie ik hier dat ik hier een toets moet maken. Daar kan ik op klikken en wordt dan rechtstreeks doorverwezen naar de juiste cursus en het juiste element in de cursus. Wat zie ik verder nog? Ik zie hier een blok onderwijsplannen, eventuele badges. Voor docenten een blok te beoordelen waarin... Uh, de hyperlinks staan naar de opdrachten die beoordeeld moeten worden. Of de zaken die beoordeeld moeten worden. En ik heb hier een Microsoft blok met de koppelingen naar Microsoft. Ik ben nu niet ingelogd als een Microsoft gebruiker. Maar zodra er ingelogd wordt als Microsoft gebruiker uh, is deze ook te gebruiken. Deze pagina is opgebouwd in blokken. Ik kan deze pagina ook bewerken door op het knopje bewerk deze pagina te klikken. Ik kan nu schuiven met de blokken. Dus als ik mijn tijdlijn bovenin wil hebben, dan kan ik deze naar boven schuiven. Dus ik kan schuiven met deze blokken. Wat ik verder kan is nieuwe blokken toevoegen. Dat doe ik via het knopje blok toevoegen. En hier ziet u een overzicht van alle blokken die toegevoegd kunnen worden aan het Mijn Dashboard scherm. Zoals bijvoorbeeld... Cursussen zoeken, voortgang, voltooiing in cursussen, eventueel de ReadSpeaker WebReader. Ontzettend veel mogelijkheden. Deze pagina is modulair opgebouwd. Ik stop even met bewerken. Verder hebben wij hier aan de linkerkant een hamburgermenu. Deze kan open en dicht geklikt worden. U ziet hier we zijn nu aanwezig in de leeromgeving. Er is ook een gekoppeld portfoliosysteem waar ik later op terugkom. Daar kunt u via deze manier naartoe navigeren. Zoals ik al vertelde kom je automatisch binnen op mijn dashboard. Daaronder vinden we de catalogus waar alle categorieën en cursussen in staan. Moodle is opgebouwd uit categorieën. Dat is de bovenste laag. Onder categorieën kunnen weer subcategorieën plaatsvinden. Uh, eventueel nog sub-subcategorieën en onder die categorieën bevinden zich de cursussen. En de studenten worden ingeschreven op cursusniveau. Wat zie ik verder hier aan de linkerkant? Ik zie een kalender, dat is dezelfde kalender als in mijn dashboard. Alleen een grote weergave daarvan. Uh, eventuele privébestanden. Inhoudbanken worden later uitgelegd, ik kan als beheerder rapportages uitdraaien, ik kan een rapportagetool bekijken, waarvan alles zichtbaar is over cursussen, over site-niveau en eventueel over leerlingen. En ik heb hier een uitklapbaar ook weer mijn cursusmenu, waar ik ook weer naar kan navigeren naar de, de juiste cursussen waar ik op ingeschreven ben. Het knopje sitebeheer ziet alleen de beheerder van de omgeving. Deze kan dus open en dicht geklapt worden. Verder heb ik aan de rechterkant ook nog een menu. Hier kan ik weer navigeren naar mijn dashboard. In dit geval heet dat mijn startpagina. Ik kan naar mijn persoonlijke profiel. Waar ik bijvoorbeeld mijn naam uh, kan zien. Inloggegevens. Ik kan hier uh, een, een afbeelding toevoegen of veranderen. Ik kan mijn cijfers bekijken. Eventuele certificaten kan ik hier bekijken. Mijn profielgegevens. Verder heb ik hier apart nog een knopje met cijfers. Hier kan ik alle cijfers bekijken die ik behaald heb in de cursussen. Ik kan mijn voorkeuren instellen. En ik kan eventueel uitloggen en de rol wijzigen naar een andere rol. Dus bijvoorbeeld kan ik naar de rol student dat gaan we nu niet doen ik ga even terug naar catalogus hier zien we de catalogus met de categorieën als ik voor de categorie mbo kies bevinden zich daarin subcategorieën Die subcategorieën kunnen aangemaakt worden en kunnen ook weer gerangschikt worden zo heb ik hier bijvoorbeeld de categorie Veiligheid of Welzijn, Sport en Gezondheid, Economie, Ondernemen. In deze categorieën bevinden zich weer subcategorieën. In dit geval hebben wij gekozen voor maar één subcategorie in de demo-omgeving. De subcategorie is Defensie, onder de categorie Veiligheid. En hierin bevindt zich de cursus Aankomend onderofficier grondoptreden. Ik kan via deze manier de cursus uh, binnentreden. Ik kan hier via het i'tje informatie opdoen over deze cursus. Details, studiebelastingsuren, en en andere zaken, eventuele docenten. Ik kan rechtstreeks de cursus nu uh, benaderen. Zodra ik ingeschreven ben als student of docent op deze cursus, is die ook zichtbaar op mijn dashboard zodat ik niet hoef te navigeren via de catalogus, kan ik rechtstreeks vanuit mijn dashboard waar ik binnenkom na het inloggen, navigeren naar die cursus. Hoe ziet deze cursus eruit? Dit is hoe een vorm van Moodle-cursus eruit kan zien. Er zijn verschillende vormen. Moodle heeft ontzettend veel layouts waaruit gekozen kan worden. Als OpenEdu hebben wij zelf ook een formaat ontwikkeld voor een cursus, een cursusformaat. Uh, dit cursusformaat heet Multitabs. Dit is Multitabs. Ik kan hier uh, aan de linkerkant ziet u de hoofdstukken of zoals het ook genoemd wordt secties. Ik kan die secties ook openklappen en daar weer subsecties aan toevoegen. En dus dit is hoe zo'n cursus eruit ziet. In zo'n cursus kunnen verschillende elementen zitten. Zo kan ik bijvoorbeeld, als ik even terug ga naar algemeen, kan ik mijn wijzigingen aanzetten en kan ik de cursus gaan aanpassen. Ik kan daar bijvoorbeeld tekst en afbeeldingen toevoegen, maar ik kan ook activiteiten en bronnen toevoegen. Deze activiteiten en bronnen zijn zeer uitgebreid. Zo heb ik onder het kopje activiteiten ontzettend veel mogelijkheden die toegevoegd kunnen worden aan zo'n cursus. Bijvoorbeeld een aanwezigheidsplugin, waarin aangegeven kan worden of deelnemers van de cursus wel of niet aanwezig zijn. Hier kan ook een uitdraai gemaakt worden. Er zijn ontzettend veel zaken die toegevoegd kunnen worden aan zo'n cursus. Hier zullen we later wat dieper op ingaan. Dus bijvoorbeeld een opdracht, zoals een huiswerkopdracht of een inleveropdracht. Je kunt de studenten keuzes laten maken. H5P, interactieve inhoud kan toegevoegd worden. Planners, woordenlijsten, toetsen, ontzettend veel mogelijkheden. Verder hebben we ook nog bronnen. Er kunnen boeken ontwikkeld worden, er kunnen mappen toegevoegd worden. Eh, om bestanden te laten downloaden. En ik kan deze zaken ook een ster geven. Waardoor ze onder het tapje mijn ster tevoorschijn komen cursuscertificaten er is ontzettend veel toe te voegen aan zo'n cursus zoals ik al vertelde zijn er verschillende cursusformaten je kunt de cursus bewerken de instellingen die zijn een heleboel zaken in te stellen zoals de naam de module zichtbaarheid de beschrijvingen die voordat je de cursus ingaat zichtbaar zijn maar ook de cursus opmaak zoals ik al vertelde hebben wij het multitabs ontwikkeld dit zijn de beschikbare formaten uh, voor een cursus opmaak. zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een weekformaat of bijvoorbeeld een onderwerpformaat één uh, activiteitsformaten er zijn verschillende verschillende formaten uh, mogelijk wij kiezen voor het multitabsformat die door onszelf door OpenEDU zelf ontwikkeld is. Ik kan bijvoorbeeld hier zeggen, ik wil een topmenu aanzetten, ja of nee. En nu staat mijn menu aan de linkerkant. Als ik een topmenu aanzet, staat mijn menu aan de bovenkant. En zo zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Speciaal voor de MBO-opleidingen hebben we ook nog extra plugins, zoals bijvoorbeeld uh, waar ik kan aangeven hoeveel studiebelastingsuren er zijn, eventuele studiepunten die te verdienen zijn, of te behalen zijn, Verder kan ik groepen koppelen aan deze cursus, enzovoort, enzovoort. Als laatste wil ik nog laten zien dat ook hier weer blokken toegevoegd kunnen worden, net zoals helemaal aan het begin in mijn dashboard, kunnen ook in deze cursus blokken toegevoegd worden. Ik zet even mijn wijzigingen uit. Dan ziet u de blokken die nu toegevoegd zijn aan deze cursus. Dat is de ReadSpeaker, om de pagina's voor te laten lezen. De voortgang voltooiing, deze geeft aan welke elementen er meetellen in de voltooiing van de cursus, welke nog gedaan moeten worden. Als u eventueel een beheerder of een docent bent, kunt u een overzicht van alle studenten zien in deze cursus. En het Microsoft blok. Zet ik de wijzigingen aan, kan ik ook blokken toevoegen weer, net als in het dashboard. Op Dezelfde manier, via het knopje blok toevoegen. En ook hier. Zijn weer ontzettend veel blokken toe te voegen aan de cursus. Dus niet alleen activiteiten kunt u toevoegen aan de cursus. Of media. Maar ook blokken. Gamification blokken zoals level omhoog. Navigatie blokken. Ontzettend veel mogelijkheden. OpenEdu heeft ook een sharing card ontwikkeld. Met deze sharing card. Ik zal hem toevoegen aan de cursus. Hier staat hij. Een stukje omhoog slepen. Via deze sharing card kunt u eenvoudig zaken uh, zoals activiteiten kopiëren uh, in de sharing card en weer hergebruiken in andere cursussen. Zoals ik bijvoorbeeld uh, dit gedeelte, dit stuk tekst met een afbeelding wil kopiëren, klik ik op het winkelmandje. Bevestig ik hem en komt deze in de sharing card terecht. Ik kan deze dan nu verplaatsen naar een andere cursus. Verder zie ik aan de linkerkant nog een aantal andere zaken. Als je in een cursus zit, komen er extra instellingen bij in dit menu. Zoals bijvoorbeeld de deelnemers die je kan toevoegen aan een cursus. Ik kan eventuele badges. Uh, ontwikkelen voor een cursus zodra er geslaagd uh, of, of de cursus doorlopen is. Kan er een badge verdiend worden. Ook met, weer te koppelen met verschillende badge systemen. Je kan kwalificaties instellen. Die zijn hier ook ingesteld. En er moeten een aantal zaken voldaan worden in deze cursus. Uh, en daarin is een kwalificatie te verdienen. En je kan de cijfers bekijken die behaald zijn. Ik hoop dat u een redelijk beeld heeft gekregen van hoe Moodle werkt en wat Moodle is. Deze Moodle-omgeving is ingericht als demo-omgeving.